Hé hey Annabel, kijk eens Annabel. Hé, hey, kom eens. Kom eens. Hé hey Annabel, kom maar. Oeh, trek je hard. Hé hey Blackjack. Kijk eens Blackjack. Kom maar, Blackjack. Hé hey Roosje. Kijk eens, Roosje. Oh, dan laat je iets vallen. In de brandnetels. Ja, daar ligt het. Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce. Oh, Joyce. Hé, hey, Roosje. Hé, hey, Blackjack. Oh, Joyce, kom maar, Joyce. Ja, Roosje wil ook nog een stukje, maar niet te veel natuurlijk. Niet alles. Nou Annabelle, dat is nog wat moeilijk. Happen. Nou, kom bentje, kom jeur, Kom Niet bang zijn, Joys. Oh, wat dat gaat doen. Kom Ho, oh, Joyce. Goed zo, Joyce! Hey Roosje Bent, begon maar Roosje. Oh Roosje. Oh Roosje. hey Roosje.